Hoi, ik ben Teun, co-founder en sales manager. Kennis is een van onze grootste krachten. Met een team van 15 hoogopgeleide Nederlanders wonen, werken en reizen we in en door Latijns-Amerika. Op dit moment reizen teamleden van ons in Mexico, Guatemala, Colombia en staan we nu in de Amazone van Ecuador. We zijn continu bezig met research en productvernieuwing. De reisbranche is een veranderlijke markt en daarom zijn we non-stop op zoek naar de beste reisroutes, de mooiste accommodaties en de leukste activiteiten. We checken alles voordat de reizigers arriveren. Ze mogen er namelijk nooit voor ongemeenste verrassingen komen te staan. We checken bijvoorbeeld de accommodaties, op de kwaliteit van de bedden... en het transport op veiligheid. Hi, ik ben Jelle co-founder en manager van Team Operations. Samen met mijn team ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reizen. Een logistieke, complexe puzzel. Per reis werken we samen met misschien wel 10, à 20, à 30 lokale partners om uw reis succesvol te laten verlopen. Denk hierbij aan de chauffeurs, de tourguides, hotel-eigenaren, zelfs tot aan de salsa-leraar. Om de kwaliteit van jullie reis te waarborgen, werken we niet samen met een tussenpartij. Doordat we de reis direct inboeken en zelf overzien, zijn wij jullie Man on the ground. Een Nederlands team dat westerse standaarden begrijpt en deze vertaalt naar de lokale partner. Zie ons als een digitale control room waarbij een team van reisexperts aan de knoppen van uw reis draaien om deze perfect te laten verlopen. Een bijzondere en unieke service is dat wij dagelijks met onze reizigers in contact staan. Dat doen we door middel van een lokale simkaart met internet die jullie ontvangen bij aankomst op het vliegveld. Een Nederlands sprekend lid van Team Operations, die zich in dezelfde tijdzone bevindt en verantwoordelijk is voor het coördineren van jullie reis, zit met jullie in een appgroep. In deze appgroep krijgen jullie dagelijkse updates, kunnen jullie simpele vragen stellen en staan we 24/7 beschikbaar voor het oplossen van mogelijke problemen. Daarnaast kunnen jullie verzoekjes doen voor het maken van reserveringen bij restaurants of het inboeken van extra activiteiten of transport. Eigenlijk zijn we gewoon een soort van digitale tourguide. Fysiek niet aanwezig, maar we staan altijd voor u klaar. Om jullie eisen en wensen zo goed mogelijk in kaart te brengen plannen we een vrijblijvende en uitgebreide videocall met jullie in. Tijdens deze call zullen jullie in geuren en kleuren uitleggen wat er allemaal mogelijk is in Latijns-Amerika. Op basis van dit gesprek maken we één of meerdere reisvoorstellen. En Deze reisvoorstellen gaan we net zo vaak perfectioneren totdat jullie 100% tevreden zijn.